Jack de Boer, Silver op de Mixed NOC Team relay. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Um, wanneer hoorde je bij wie jij in de ploeg zat? Uh, volgens mij aan het begin van de week uh, hoorden we het al. En uh, ja, toen konden we er gelijk, uh, gelijk al een beetje op oefenen. Hoe vaak hebben jullie samen kunnen trainen? Uh, twee keer getraind samen. En uh, wat voor strategie bepaal je dan? Uh, nou, we hebben eigenlijk uh, drie uh, best wel goede rijders. Alleen uh, we hadden één meisje die was wat minder. Dus uh, daarmee die, uh, probeerden we een beetje zo min mogelijk uh, te laten rijden. En uh, zo, uh, zo konden de sterke, de sterke rijders meer rijden. En uh, konden we zo afstand nemen van de rest. En uh, zo probeerden we dat een beetje uh, slim aan te pakken. En dat, dat werkte. Hoe, uh, laten we de halve finale mee beginnen. Nou ja, hoe verliep die? Uh, nou, die verliep best wel goed. In het begin uh, kwamen we een beetje achterin. Alleen we kwamen we al heel snel uh, weer, uh, weer naar voren. En toen, uh, viel, uh, toen viel er een team en toen, uh, toen hadden we gelijk uh, best wel grote afsta afstand. Volgens de finale, um, ja, hoe, hoe ging die? Want toen was er ook weer een valpartij vrij in het begin. Uh, ja, toen viel er ook een team uh, snel in het begin. En um, ja, toen was het eigenlijk een beetje zoeken naar, uh, naar een goede positie. En, uh, het winnende team had ook, had ook een mindere rijder, dus de, er reden ook drie personen meer rondjes. En die probeerden we eigenlijk een beetje uh, zichzelf leeg te laten rijden. So, uh, die probeerden we een beetje te volgen en op kop te laten rijden. En dan uh, op het einde er nog overheen komen. Ja, uiteindelijk het de finale haal je zilver en je bent twee keer tiende geworden op de individuele afstanden. Uh, tevreden over het toernooi? Ja, individueel niet erg, maar uh, ja, de relay maakt wel veel goed. Hoe heb je de Jeugdolympische Spelen als geheel beleefd? Uh, dat is natuurlijk een hele, hele bijzondere ervaring om mee te maken. En, uh, ik heb uh, geprobeerd er zoveel mogelijk van te leren. En, uh, ik, uh, ik ben wel blij dat ik heen ben gegaan. Wat, wat, wat heb je bijvoorbeeld kunnen leren? Nou, het is natuurlijk uh, vooral uh, in het geheel uh, de, de beleving van de sport en uh, alle sporters uh, bij elkaar. Dus uh, yeah, het, is, uh, het is gewoon heel bijzonder.